Een handige functie binnen Outlook is dat je mails later kunt verzenden. Nou, hoe werkt dat? Stel een mail op in Outlook en klik bij verzenden op het pijltje daarnaast. Selecteer de optie later verzenden en selecteer een datum. Bijvoorbeeld 19 april om 8 uur 10. Nou, als ik nu op inplannen klik, gaat Outlook deze mail automatisch verzenden maandagochtend. Via concepten kan ik mijn bericht terugvinden. Dus stel ik bedenk me en wil die mail toch niet gaan versturen dan klik ik hier op verzenden annuleren de mail komt dan weer in mijn concept te staan en kan ik alsnog opnieuw verzenden of op een ander tijdstip inplannen